Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, iedereen. Gelukkig nieuwjaar, allemaal. Gelukkig nieuwjaar. Hoe ga je in 2020 het verschil maken? Oh jeetje, dat was echt een hele dikke vraag. Nou, ik denk wel, ik was afgelopen jaar best wel heel erg een beetje om mezelf gericht. Heel veel dingen een beetje ontwikkelen. Ik denk dat ik gewoon meer voor mijn familie en zo ga zijn en de mensen omheen. Duurzaam. Duurzaam leven. Gezellig doen en ook beter voor het klimaat zorgen. Hoe ga je in 2020 het verschil maken? Ja, ik denk dat ik iets beter om mijn uh, medemens ga letten en ik ga denken uh, meer voor de natuurzorg. Ik heb me voorgenomen, dat mijn moeder tegen mij, omdat ik steeds kleren koop die ik niet aandoe. Dat ik die dingetjes die in mijn kast hangen die ik nooit aandoe, aan ga doen. Niet zijn tegen anderen. Door andere mensen proberen gelukkig te maken. Ja. En afval scheiden. Ga ik ook. Oh, jij gaat afval scheiden. Jij gaat afval scheiden, eindelijk. Het is nu al koud en dan moeten we nog die zee in. Het is best wel warm hoor. Ja echt. Als je eenmaal een tijdje staat, dan ben je zo geacclimatiseerd, dan is straks die zee die is gewoon. Lekker warm, aangenaam. Ja. maar gewoon mijn het water in. Ja, dat was toen eigenlijk wel lekker toen ik het water in ging. Nu had mijn hele voeten niet meer. Dat is wel een beetje naar, maar ja. Het is koud hè! Dat was echt leuk, ja. Ik ga 2020 het verschil maken door iedereen vrolijk te maken die een beetje zangerijnig is en dan wordt de wereld weer een stukje mooier.